Oh, multiculturele wel. samenleving met buren en nee? vrienden die delen. Okay. Nee, wacht, wacht even nog een keer. Zeg je even zin? Multicrul. <laughs> multiculturele. <laughs> multiculturele. Wat? Een nou? multiculturele samenleving. Een nog iets. Ik weet niet. Ja, ja, multiculturele. Nee, het was vrienden delen, buren delen. Ja, oh, ja, multiculturele. Multiculturele. Nee, nee, nee. nee, nee daar buren en vrienden die delen. Ah, ja. Ah, ja. En nu jij. Z zeg jij de simon? Ja. In de multiculturele samenleving. Ja. En buren en vrienden die delen. Lekker, oh, nice. nice. Weet een gekke bek. Maar waarom die multiculturele samenleving? eigenlijk? <laughs> yes. dat is toch mooi, oh. hè? Ja, je deelt ook je cultuur, hè? Ja. ja. Laat eens even je, je, je dingen zien, zo voor je neus? Kom neus. Ja, ja, Dat was de multicultuur, hè? Ja. En de Jessen. Oh, nog een keertje? Oh, nog. Ja, ging niet goed. Ik ben een dief. Ah, een uh, beeld. Ja, Wat was er in de enorm. Oh, dat heb je. Buren en vrienden. Kom, kom, kom. En dan gaat nog, een, uh, nog een, een laatste slotfase. De grand finale is dat we een van die woorden eruit gaan halen. En met lichtjes hier neer gaan zetten. Wow, nou doen we niet motorgoederen in de samenleving. Nee, hè? <laughs> doen we gewoon de buren. buren. buren. Ja, buren. buren nice. En dan moeten we dan met kaas in elk leer leggen. Gewoon buren zo. Ja, en daar naar in gaan staan. Met je viltje om met het vuiltje? Ja joh. Jullie, het wordt het gewoon een toneelstuk dit. Maar buren... ah ja, het is wel heel cool dat jullie dit doen. Echt waar. Ja. Ik, wist niet. ik dacht jullie geen kaars te kopen ofzo. Nee, we kopen helemaal niks. Dacht ik dus. Nou, Wat moeten dus. Kaarsen. Kaarsen maken. Ja, we doen? Kaars buren maken. 3 kaarsen voor de B. We gaan de B doen? Ja, met linker T. Zo. <lacht> zo de B. Zo de B. We bouwen niet de kaars man. Hij ik zou hem groter maken hè? Je moet ruimtelijk... Ruimtelijk denken, groot. Zo. Om jullie oh, heen, zo. hè? Je moet erin gaan staan, hè? La la zoveel kaars hebben. Nou, ja, Zo'n ruimte Zo'n la Eén. la la la la la la te la Zo la je er ook wel in. Eentje in. la la la la in. la la de Doe het dan. la je la de